Dag Chris, het coronavirus lijkt in Europa stilaan onder controle. We zien de meeste sectoren heropstarten, maar uiteraard gaat de impact nog wel een tijdje duren. Laten we vandaag eens kijken hoe de beurzen de coronacrisis hebben doorstaan. Om te beginnen, Amerikaanse, Europese beurzen. Heeft het overheidsingrijpen effectief effect gehad op het beursklimaat? Ja, zeer zeker. Het grote verschil wat we in deze crisis zien met de crisis in 2008, 2009, de financiële crisis, is dat er direct liquiditeit is voorzien vanuit de Federal Reserve en vanuit de Europese Centrale Bank. Het heeft wel een enorme impact gehad, want zonder dat zou er geen liquiditeit zijn geweest en zou een aantal zaken zijn geïmplodeerd waarschijnlijk. Als we de situatie vandaag op de beurzen vergelijken met de situatie net voor de grote uitbraak van corona in begin maart, hoe staan we dan eigenlijk in het herstel? Ja, als we kijken naar de zeer diepe daling die we toen hebben gezien, die enorm snel en zeer diep was, eigenlijk een record op dat vlak, zien we sindsdien een enorm gestage herstelling. We zitten vandaag gemakkelijk 25-30% boven het niveau van toen, wat toch wel een zeer mooie correctie is, naar boven toe. En inderdaad, we hebben nog het hele dip nog niet verteerd, maar we zijn wel op de goede weg. Er wordt heel erg uitgekeken naar een coronavaccin of naar medicatie om mensen te laten genezen die getroffen werden. Vertaalt zich dat ook in aandacht van de belegger voor de biotechbedrijven, voor de farmabedrijven? Er zijn natuurlijk vandaag zeer veel bedrijven bezig met oplossingen voor inderdaad COVID-19 te gaan aanpakken. Maar er zijn natuurlijk maar enkele spelers die waarschijnlijk de eindrit zullen winnen. Dus vandaar eigenlijk is de markt zeer zeker gefocust op deze spelers, maar niet meer als anders. En uiteraard is het nog te vroeg om te kijken wie daarin gaat winnen. Maar het is wel zo, wat we zeker in het begin van corona gezien hebben, is dat de eerste lijnsoplossingen en dergelijke meer zeer veel aandacht kregen van de beleggers uiteraard. En ook zeer sterke koersstijgingen kregen. Welke aandelen moeten we de komende maanden van nabij gaan volgen? Wat zijn bedrijven of sectoren die echt versterkt uit deze crisis gaan komen? Ja, sectorieel is het niet gemakkelijk om vandaag een goede keuze te maken. We zien vooral nog zeer grote onzekerheid, um, dus het is natuurlijk sowieso dat bepaalde defensieve sectoren het zich goed houden, maar daar is de waardering natuurlijk ook al navenant. Als we dan gaan kijken naar welke soort bedrijven zouden we kiezen, zouden we toch vooral gaan voor marktleiders, die dan sowieso al sterk in markten waarin ze actief zijn. En ten tweede, als deze marktleiders dan ook nog eens een balans hebben die toestaat om bepaalde zaken versneld te gaan aanpakken. Ik zeg maar wat een, een concurrent bijvoorbeeld overnemen die wat meer moeilijkheden is gekomen door deze crisis, dan heb je eigenlijk een, een dubbele win. Digitalisering heeft zich sterk doorgezet, dus we kijken vooral in de richting van bijvoorbeeld technologische bedrijven. Zeker technologische bedrijven zullen het zeker goed blijven doen, maar zoals het daar juist met de defensieve sectoren. Dit zijn sectoren die iedereen vandaag heel graag in zijn portefeuille heeft en de waardering is natuurlijk ook weer navenant. Terwijl de meer cyclische bedrijven veel goedkoper zijn en ik kan me inbeelden dat bouwbedrijven die toch wel waarschijnlijk voor de re relanceplannen zullen worden gebruikt, misschien ook wel een heel sterke toekomst tegemoet kunnen gaan aan zeer lage waarderingen vandaag. Chris Kippers, hartelijk bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan.